En wij gaan gauw beginnen met ons eerste onderwerp. Ze zitten hier al klaar, dat is jullie cue, weet je nog. Ja, om te gaan zitten, geef ze een hartelijk applaus. Socioloog Tim Reeskens en hoogleraar Martijn Groenleer. Ja. Ik heb hier staan, Tim, uh, nationaal coördinator van de European Value Study... Ja, het zou je niet zeggen als je mij hoort. Ja, ik weet het niet. Ja, uit België vermoed ik. Uit België afkomstig, ja. zeg maar ik woon al tien jaar in Nederland. Tien jaar al in Nederland, en toch, ja. ja. En toch een nationaal programmadirecteur van de European Valley Study in Nederland. Ja. En voor de, de, de kenners alvast, ja. die prachtige atlas, het is ook echt een atlas, ligt hier al klaar. Uh, Uitgegeven hij door de universiteit en, uh, en, uh, van Tilburg. Ja, precies. ja. ja nee, prachtig. Uh, even ook, we gaan straks ook naar Martijn, maar even kort uitleggen, wat is dat, de European Value Study? Want het, het loopt al eventjes Ja, het, het loopt eigenlijk sinds jaren 80, uh, eind jaren 70, begin jaren 80. Toen dat, uh, ja, een theoloog uh, en een, een socioloog uh, uit Leuven en Tilburg, ja. hadden eigenlijk het idee van, ja, weten dat uh, er secularisering plaats heeft in Europa. Dus dat mensen minder naar de kerk gaan, uh, dat mensen eigenlijk van het geloof afstappen. Wat, uh, wat houdt uh, Europeaan uiteindelijk bezig? Wat, wat drijft hen? Uh, ja. Nu dat mensen niet meer geloven, welke uh, geloofssystemen, welke belevingssystemen komen er uiteindelijk in de plaats? Is het ook zo dat door politieke integratie in Europa, ja. dat ook landen naar elkaar toe groeien? Of blijft het ook zo dat de landen toch wel uit elkaar uh, nog wat uit elkaar liggen wat betreft de waarden en opvattingen? Ja. En het is dus een, een vragenlijst die om de negen ja. jaar, jaar wordt herhaald. En altijd dezelfde vragenlijst of wordt die ook weer aangepast uh, door de jaren uh, heen? Door de jaren heen wordt die toch wel aangepast. Uh, sommige items uh, die hebben plaats, uh, of die, die zijn afgenomen in 1980, yeah. ja, die zijn toch wel een klein beetje gedateerd. Uh, terwijl dat er nieuwe items, uh, zoals bijvoorbeeld over het milieu, uh, zijn natuurlijk ja. belangrijker deze dagen privacy, die ja. zijn voor de eerste keer ook aan bod gekomen in uh, 2017. Ja, we ja. gaan er straks over doorpraten. Fijn dat je er bent. En je bent hier samen met Martijn Groenleer, hoogleraar bestuurskunde. Ja, Martijn, ja, wat doe je dan allemaal? <laughs> Ik Waar hou jij je mee bezig? Heel veel dingen, maar onder andere Europa en vooral dan de bestuurlijke kant van Europa. Uh, dus dat is niet alleen uh, wat er in Brussel plaatsvindt, maar vooral ook wat er in de lidstaten plaatsvindt. En dat is dus ook onder andere uh, ja, wat al die Europese burgers denken en doen, ja. uh, in termen van uh, hun waarden en cultuur en identiteit. En hoe dat dan weer uh, van invloed is op uh, politiek en bestuur ook. Precies. Nou ja, straks gaan we er ook over doorpraten. Maar misschien één leuk dingetje in de actualiteit. Uh, wellicht dat mensen het vandaag ook op het journaal hebben gezien. Uh, alle politieke leiders van Europa, ja. minus Wit-Rusland, zaten vandaag in ja. Praat. Ja. ja, en Rusland. Ja, klopt. Dus een soort, uh, ja, Macron heeft dat bedacht, president van Frankrijk, een van zijn vele plannetjes, European Political Community. Vandaag de eerste bijeenkomst, dus een soort pan-Europees songfestival, maar dan zonder uh, Australië en Israël. Ja. Uh, en ik heb wat beelden gezien, volgens mij zijn ze vooral heel veel tijd kwijt geweest met het maken van de foto, om iedereen uh, op het plaatje te krijgen en uh, om ervoor te zorgen dat degenen die het niet zo goed met elkaar kunnen vinden, niet direct naast elkaar staan. Uh, ze hebben, schijnen ook wel wat dingen besproken te hebben, maar het is vooral uh, ook om te laten zien de eensgezindheid richting uh, nou ja, voornamelijk Zit. Rusland in dit ja. geval. Hè. Maar je gaf ook al aan uh, het, qua waarde. Als waarde je kwam meteen even op de agenda. Uit, ja, van, was het wel een opmerkelijk gezelschap? Ja, nou ja, de vraag is natuurlijk van wie mag onderdeel uitmaken van dit gezelschap. En uh, ja, daar liepen ook een aantal uh, vertegenwoordigers van landen die uh, nou, niet erg hoog staan in de lijst van uh, democratie en rechtsstaat. Ja. Uh, nou ja, Azerbeidzjan, Armenië, die het ook niet zo goed met elkaar kunnen vinden. Erdogan was daar uh, geloof ik ook. Uh, dus meteen kwam het thema waarde op en uh, ja, wat voor waarden uh, zouden deze landen dan moeten huldigen en uh, ja. Ja, wie mag er wel of niet lid zijn van die club. Precies, precies. Ja, en dan uh, ook naar die waarden van de Europese burgers, hè, want daar, daar wordt die enquête, als ik het zo even onbeleefd mag noemen, afgenomen om, om, de, om de negen jaar. Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk inderdaad. onderzoek, ja. nee, inderdaad. Uh, en, en in deze wave, uh, ja. want jij hebt natuurlijk verschillende waves al ja. gezien, wat, wat viel er uh, op? Want wij hebben natuurlijk nu kers, uh, vers van de pers de nieuwe resultaten. Wat waren het belangrijkste dat je denkt, hey, dat, is, dat is opvallend ten opzichte van eerdere uh, waves? Ja, opvallend. ja, er zijn natuurlijk wel een aantal verschuivingen, maar veel dingen blijven uiteindelijk ook gelijk. Mm -hmm. dus, uh, in, uh, in, de, ja, in de literatuur wordt vaak gesproken over een aantal uh, verschillende werelden, verschillende ja. systemen. Een aantal uh, verschillende clusters van landen die toch wel bij elkaar horen. En je ziet toch wel dat die clusters ook wel nu opnieuw uh, aan bod komen. Uh, ja. Dus uh, bijvoorbeeld je hebt een West-Protestantse cluster, je hebt een, een, een katholieke cluster, je hebt een orthodoxe cluster, dat blijft min of meer wel gelijk. Ja. Maar wat het eigenlijk ook vooral opvalt, is toch wel dat onder jongeren, dat, daar, uh, dat we toch wel zien dat zij niet progressiever worden. Niet dus, uh, bold, nee, dus een, een, een belangrijke theorie, en uh, het onderzoek naar waarden, is eigenlijk de, de stille revolutie. Mm -hmm. Het idee dat uh, wanneer we blootgesteld worden aan materiële uh, voorspoed, dat we uiteindelijk ook progressiever worden, dat we toleranter, inclusiever worden. Maar we zien juist bij jongeren, uh, de, de jongste generatie, dat die toch wel niet doorgroeit, richting meer progressiever waarden. Ja. En dat was eigenlijk voor ons wel de belangrijkste bevinding. Ja, want dan heb je het na te hebben. Want je kan natuurlijk op allerlei manieren naar waarden kijken. Je hebt nu bijvoorbeeld over progressieve waarden. Wat zijn dan ja. nog meer allemaal waarden die je dan gaat bekijken? Ja, kijk je naar. we kijken bijvoorbeeld naar morele opvattingen. Bijvoorbeeld hoe dat mensen aankijken tegenover euthanasie, homoseksualiteit. Ook tegenover immigranten, het milieu, klimaat, de democratische rechtsstaat. Uh, veel thema's die komen aan het bod. Uh, en dat is eigenlijk ook het fijn aan, aan dit onderzoek. Sommige onderzoeken die richten zich echt op bepaalde, bepaalde thema's, maar wij mm -hmm. proberen toch wel een, een brede door, uh, doorsnede te nemen ja. van wat mensen uiteindelijk belangrijk vinden. Ja. En je gaf al aan, hè, je zag dus nu bij jongeren, daar zie je ja. wel een soort trendbreuk. Uh, we zien dat natuurlijk ook in Europa, dat een aantal landen daar staan ook democratische waarden onder ja. druk. Bijvoorbeeld Hongarije, Polen gebeuren een aantal dingen. Zie je dat dan ook weer terug uh, in de antwoorden van burgers uit dat soort land? Ja, maar ook in uh, Nederland zie je dat het uiteindelijk ook wel terugkomt, dat de jongere generaties niet uh, progressief doorgroeien. Ja. Ja. En andere aspecten, bijvoorbeeld zoiets als religie, is natuurlijk ook een factor waar je van ziet van vroeger waren we veel religieuzer, gingen ja. we allemaal naar de kerk en, en nu... Ook dat zie je terug, terugkomen dat mensen toch minder religieus worden, desondanks. Ja. ja, dus wat we een tijdje terug hadden gehad van het ietsisme, dat er allerlei mensen wel in iets geloven, zien we daar nog iets van terug of is die... die... Oh. Moeilijke vraag, dat uh, kan ik niet direct op antwoorden? Oké, okay, die zien we niet terug. Uh, dan nog even, was ook wel opmerkelijk, uit de programmatekst, daar was de, de vraag gesteld, is Europa een waarde-Unie? Welke menselijke waarden zien we veranderen in Europa? En, en jij gaf al aan, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet gelukkig met die vraag. Nou is iedereen gekomen op basis van die tekst hier, maar leg even uit, waarom was je niet blij met die vraag? Ja, uh, het is uh, European values. Hè. Maar uiteindelijk, als je erover nadenkt, dan gaat het toch wel over values in Europe. Yeah. Het idee dat er niet noodzakelijk één Europese waarde is, maar dat er toch wel verschillende clusters van, uh, van, van waarde, uh, waardeblokken uiteindelijk zijn. Yeah. Dus je hebt, uh, zoals ik al zei, je hebt die Protestantse cluster, je hebt de Katholieke cluster, je hebt uh, ja, de orthodoxe cluster. En daarin zie je wel dat er uh, ja, dat historisch uh, gegroeid, dat er daar toch wel een aantal gelijkenissen zijn tussen die landen in dat cluster, maar dat er toch ook wel verschillen zijn. Uh, met andere landen, ja. tussen die andere clusters. Ja. Dus het gaat eigenlijk niet echt over één ja, homogene Europese gemeenschap, maar toch wel over uh, ja, meer blokken van, uh, van, van landen. Ja. ja, we zien hier zelfs Dat een is, heel, ja. heel kaartje achter ons, waar ja. je dit soort clusters ook ziet. The Culture Map of the World, the uh, door vanuit, uh, Ronald Ingehart en uh, Chris Waltzel. Ja. Ja. Ja. En um, je wilde het ook graag hebben over de Oekraïne. Ja. Um, ook de waarde daar, want daar heerst natuurlijk ook een soort, ja, noem maar bijna een soort waardeoorlog. Ja, bij wie hoort dat land nou? Is dat he, Even los van heel het militaire verhaal, maar ja. puur naar waarde gekeken. Ja, het was een klein uh, beetje ongeluk met de, met de huidige Atlas, die uiteindelijk uh, in, in mei is voorgesteld, enkele maanden nadat de oorlog in de Oekraïne is uitgebroken. Uh, Oekraïne is toegevoegd aan de datum in 2020. En uiteindelijk we zijn we al enkele jaren bezig geweest met het samenstellen van die Atlas. Dus we hebben niet specifieke Oekraïne onderzocht in die atlas. Mm -hmm. Maar uh, recent, met het uitbreken van de oorlog, hebben we wel gekeken van ja, hoe positioneren die Oekraïnse waarden zich uiteindelijk tussen Rusland en tussen Europa. Ja. De Europese waarden, als je daar uiteindelijk al van kunt spreken, ja. Ja, in vergelijking met bijvoorbeeld uh, Duitsland en, en Nederland. En daarin zien we wel dat Oekraïne uh, dat dicht tegen Rusland aanloont als het gaat over waarden. Ja. Dus uh, echt, uh, ze verschillen niet zo heel veel wat betreft, uh, wat betreft waarden. Maar als je echt kijkt naar uh, politieke opvattingen, dan zie je wel dat ze toch wel meer richting Europa kijken dan Rusland. Ook als het gaat over jongeren, ja, want uh, zoals ik al zei, jongeren zijn best wel belangrijk in het onderzoek. Zie je dat, jo dat jongeren en ouderen in Rusland niet van elkaar verschillen wat betreft waarden. Ja. Maar als je kijkt naar jongeren en ouderen in Oekraïne, zie je dat de jongeren in Oekraïne veel progressiever zijn dan de ouderen in Oekraïne. Ja. Dus daar zie je toch wel dat er een duidelijke waardeverschuiving plaats lijkt te hebben onder de jongeren richting Europa. Precies. En, en ja, wat, wat vertelt het ons? Want er is natuurlijk, uh, Van der Leyen heeft ook een beroep gedaan. Uh, Poetin doet natuurlijk een beroep. Uh, zie je daar ook dat soort waarden dan in terugkomen? Ja, ik denk dat, uh, dat uh, bij beide toch wel een, een klein staaltje van re politieke retoriek uh, plaats heeft. Bij Van der Leyen natuurlijk om de rang te sluiten, de politieke, uh, alle ministers uiteindelijk op eenzelfde lijn te kunnen krijgen om uh, toch wel uh, ja, die cohesie, die interne cohesie binnen Europa te kunnen, te kunnen bewerkstelligen, mm -hmm. om solidariteit met de Oekraïne uh, te kunnen tonen en duidelijk uh, standpunt te maken tegenover Rusland. Poetin daarentegen, ja, die, uh, die heeft ergens wel gelijk tot, uh, tot de Oekraïners, dat die toch wel dicht wat betreft waarde aandoen tegenover Rusland, maar uiteindelijk uh, drijven zij ook wat betreft politieke opvattingen weg van Rusland. Yeah. Dus yeah. het is een vrij genuanceerd verhaal. Merci. Dank ook. En ik zag je al een paar keer knikken Martijn, want ook in die beroemde programmatekst stond er een vervolgvraag. Welke gevolgen heeft dit als we denken aan de hedendaagse politiek en bestuur? En dan ja, komen we ja. weer bij jouw onderwerp. Ja. Wat zie jij van al dit soort waarden weer terug in al die instituties waar jij weer naar kijkt? Nou ja, maar om meteen maar even dat op te pakken ook van die retoriek. Volgens mij staat er een voorwoord in van uh, Van der Leyen yeah. En die zegt daar gewoon in de eerste regel, die, uh, Europa is een waardeunie. Later komt er nog wel iets over, hè. unity in diversity. Dat is een soort het motto van Europa. We zijn één, maar wel in verscheidenheid. Maar zij is daar toch vrij uh, resoluut over. En daar kun je vragen bij stellen natuurlijk. Hè. Europa is nooit opgericht als zodanig. Europa is begonnen als een internationale organisatie. Heel functioneel gedreven. Hè. Doel, we hebben een bepaald doel wat we met z'n allen willen realiseren, uh, economisch uh, opbouwen op ja. de destijds. En daarna allerlei andere grensoverschrijdende problemen wellicht oplossen. Maar Europa is nooit gecreëerd als waardeunie. dus het is niet evident dat Europa een waardeunie is. Hè. Dus dat is wel een vraag die je kunt opwerpen nu en ook iets waar we in de toekomst... ...naar kunnen kijken uh, of, dat, of Europa zich als zodanig ontwikkelt. Maar jij zegt ook al, nou ja goed, we zien nog steeds verschillende blokken. Dus het is absoluut niet evident dat Europa een waardeunie is. is. En Europa's zeg je daarmee markt... dus ook dat de discussies die soms op dat niveau gevoerd worden... ...dat het wel over die waarden gaat, dat dat dus eigenlijk niet de discussies zijn... ...die ze in Europa met elkaar zouden moeten voeren? Nou ja, wellicht wel, hè, want de, de visies hier, hierop zijn gaan verschillen. Hè. In het begin was Europa een internationale organisatie, uh, een supranationale organisatie... ...maar na verloop van tijd... Uh, ...zijn uh, sommige landen of vertegenwoordigers van landen of groepen binnen landen... ...Europa mm. toch ook wel meer gaan zien als, als slechts uh, iets functioneels. Maar dat ook Europa en uh, de Europese gemeenschap... Uh, ...en democratie en rechtsstaat daarbinnen bijvoorbeeld een doel op zich is geworden. En niet slechts een middel om ja, economische transacties soepel te laten verlopen. Hè. Dan is het handig dat er geen oorlog is. Uh, en dat iedereen elkaar uh, on ongeveer dezelfde waarde heeft... Uh, maar nu is dat voor sommigen toch veel meer een doel op zich geworden. En dat, uh, ja, dat leidt dan ook wel tot, tot clashes soms. Want dan wordt er beweerd door diegene, nou ja goed, we hebben allemaal dezelfde waarden, uh, dezelfde ja. identiteit. En dan zie je landen als Polen en Hongarije die, die, die dat ter dat discussie tegen. stellen. Ja. Hè, die dat, uh, dus dan krijg je uh, discussie over, ja, wat, zijn, wat is dan de Europese identiteit? En wat ja. zijn dan de waarden waar we het over eens zijn? En die zeggen, uh, ja, heel duidelijk, ja, dat zijn. Die, die waarden die jullie huldigen als West-Europese landen of Noord-Europese landen, Precies. dat zijn niet onze waarden. Het zijn valse claims in hun en, ogen. En, en ja, daar is Europa niet voor. Hè? Ja. Europa is geen waardeunie. Europa is voor het oplossen van grensoverschrijdende en, problemen. En tegelijk las ik in een interview waarin je zei, het helpt wel om een gemeenschappelijke vijand te hebben. En, ja, en nou, die ja, hebben we nu. Het ironische dus wat je nu ziet is dat de, alle interne discussies over democratie en rechtsstaat... Eh, eh, dus de discussies die er zijn ook, en ook de acties van de commissie, Europese Commissie richting eh, Hongarije en Polen, Polen, dat is nu een beetje op de achtergrond verdwenen. Want, ja, onder andere Polen ja, doet heel erg zijn best om nou ja, onder andere vluchtelingen op te vangen uit Oekraïne. Ja, dus dan is het toch wel ingewikkeld om Polen tegelijkertijd aan te spreken op die democratie en die rechtsstaat. Ja. Dus dat verdwijnt dan wat naar de achtergrond. Dus dat is de ironie eigenlijk van het, van het verhaal dat uiteindelijk gaat ook uh, in het conflict met uh, of in de oorlog uh, die daar plaatsvindt, gaat het om uh, democratie, rechtsstaat, vrijheid, gelijkheid. Ja, een, een land wat dan uh, helpt om uh, vluchtelingen op te vangen, ja, lapt tegelijkertijd regels aan de laars die heel, waarvan het dan vervolgens heel moeilijk is voor andere lidstaten om daar iets van te vinden of, of iets van te zeggen. Ja. En, en wat zou er aan jouw hoger dan kunnen helpen? Want uiteindelijk zijn we er denk ik allemaal wel over eens. Ja, we willen wel samen verder, we willen wel zorgen uh, en zeker ook ja. hè, waarden zoals democratie, mensenrecht, noem maar op, dat die gepromoot worden. Wat, ja. wat gaat dan wel helpen? Nou, ik denk niet dat het direct helpt om dit soort landen uit de Europese Unie te gooien. Uh, dat, uh, je hebt ze liever binnen de Europese Unie. Dat is altijd een argument geweest om ook landen waarvan, ja, die toch uh, ook verschillende waarden uh, hoog in het vaandel hebben, om die toch binnen de Europese Unie te halen. En de Europese Unie, als zodanig, uh, dus anders dan Europa als continent, is daarmee wel diverser geworden natuurlijk, uh, sinds uh, de uitbreiding naar het oosten. Uh, en dat... Ja, dat is een keuze, een politieke keuze. Om uh, niet met een klein clubje landen, waar, ja, die ongeveer dezelfde waarden hebben, verder te gaan of te verdiepen. Maar juist een beetje te verbreden. En dan betekent het dus dat je misschien dus iets minder kunt doen, soms als Europa. Omdat je ja, gaat clashen op, uh, op het gebied van de waarden. En dan dat je misschien dus iets meer uh, ja, je bij grensoverschrijdende problemen moet... tot grensoverschrijdende problemen moet beperken... waarvan al die landen zeggen, nou, dat vinden wij ook een probleem. Hè? Ja. Dus daar willen wij uh, inderdaad ook wel uh, Europees beleid... of Europese wet- en regelgeving. Dus je zegt, misschien kun je nog beter weer terug naar die basis... Nou ja, waarin we kijk, gewoon naar de functionele dus, samenwerking gaan. Uh, op sommige punten, kijk, dit is, dit is heel lastig, lastige, hè? Want, uh, dit is, dit, want tegelijkertijd, hoe meer je met, uh, met elkaar op functionele basis samenwerkt... hoe groter de behoefte aan uh, ja, een soort gemeenschap voorbij dat functionale, functionele. En, uh, uh, want kijk, kijk maar naar de staat. Hè. We, we, we stellen nu de vraag is Europa een waarde-Unie? We stellen nooit die vraag over staten. Hè. Ja. En, want die, die zijn er gewoon. Hè. Ja. Waarbij, uh, dus je zou net zo goed uh, bij, uh, he, voor Europa is het wat dat betreft, is dat een uh, Staten is ook niet. Stelt niemand de vraag waar, waar zijn die voor? Dat, en sommigen zeggen, ja, dat zouden we bij Europa ons ook niet moeten afvragen. Dat is gewoon evident een politieke gemeenschap. Ja. En überhaupt de vraag of we uh, binnen staten variëren ook uh, waardepatronen binnen, tussen regio's en dergelijke. ja, he, Dat uh, nemen we voor lief. Dus dat, dit, dit is een eeuwige discussie. Dus daarom wordt in Europa ook altijd de discussie vermeden over waar we uiteindelijk naartoe moeten met Europa. Ja. Moet dat nou een politieke gemeenschap worden, net zoals staten, hè, dus een soort groot een Europese superstaat, of moet dat er vooral toch maar een soort functionele internationale organisatie blijven? En ja, Het is eigenlijk het beste om het daar niet al te veel en heel expliciet over te hebben. Dat, en, dat, dat klinkt als een ja. Vlaamse benadering, in plaats van de directe Nederlandse aanpak, Tim. Ja, wat kan ik daar nou ja, zeggen? of je een beetje kan vinden in de, in de woorden van Martijn, want ik zag je een aantal keer. Inderdaad. Knikken. Ja, nee, het, het klopt denk ik wel dat uh, die discussie van uh, waar moeten we naartoe met Europa wat betreft politiek inderdaad, dat die de laatste tijd toch wel wordt wat, wat, wat, wat, wat vermeden. Yeah. Ja, denk ik wel binnen het Europees Parlement, uh, sommige van die uh, aanjagers zoals Guy Verhofstadt, die, uh, die echt wel dacht uh, richting, richting dat, uh, uh, de Verenigde Staten van Europa. Yeah. Maar dat hij uiteindelijk ook wel... Uh, ja, wat dat betreft toch wel eens ingetoond. Ja, en uiteindelijk ook, want dit is voor mensen ook toegankelijker, al deze data, dit is ja. terug te vinden voor iedereen om te zeggen van ik, ik wil er meer over weten. Wat ja, hoop is, je uiteindelijk ook voor ons? Ja, vertel. Ja, het is, het is open access te downloaden. Precies. Dus het is door de Universiteit van Tilburg. Uh, dus als je gaat naar de website values, uh, of atlas of values of valuesatlas. Uh, ja? Dan uh, ja, er zijn verschillende webadressen beschikbaar. Uh, maar dan uh, kan je hem gewoon uh, public access uh, ja, daar gaan we uh, vinden. Maar ja. wat hoop je vooral dat het gaat opleveren? Voor, voor ons hier en voor de mensen eventueel die ook gaan kijken. Wat, ja, wat dat we uiteindelijk ook weer bewust zijn van de, van de ja, verscheidenheid, maar ook de gelijkheid van, uh, van in, in, wat betreft de waarde uh, tussen Europese landen. Mooi. En binnen Europese landen uiteindelijk ook. Want daar zijn uiteindelijk ook inderdaad veel verschillen. Ja. Mooi. Uh, ik ga het ook eens even aan de mensen in de zaal vragen, want zoals aangekondigd ook voor jullie de gelegenheid. En de eerste hand gaat al de lucht in om vragen te stellen. Ik, ik, ik hou eigenlijk van hele concrete dingen. Zou je mij eens een vraag willen stellen uit dat onderzoek? Want jullie hebben het over waarde, maar ik wil wel eens ondervraagd worden. Wat vind ik van het? Hoe zou je die vraag stellen wat ik van buitenlanders vind of zo? Hè, zeg maar. ja. Kun je gewoon één ja. voorbeeld geven? Wat is, wat is een vraag die gesteld wordt? Uh, je hebt, in Dit is een, een hele leuke vraag die uiteindelijk ook al vrij complex is, maar die wordt geformuleerd in één zin, namelijk... Denk je in het algemeen dat mensen te vertrouwen zijn of dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn? En, en dan kunnen mensen op een schaal, zeg maar, van... van nee, nee, of, het is, twee, of het een of het ander. Of het een of het ander. Okay. Denk je dat mensen te vertrouwen zijn of dat je nog toch niet dus, voorzichtig genoeg kan ja, zijn? Dus dit zou een vraag kunnen zijn. Wat zou uw antwoord daar dan zijn? Ja, ik denk dat mensen meestal wel te vertrouwen zijn. Ja, ja. Maar ik heb eigenlijk nog een andere vraag. Want ik, op het schoolplein maakte ik het bijzondere mee dat er, er, er, twee mensen met elkaar zaten te praten over die buitenlanders. Maar één daarvan was een Somalische vrouw. En het was alsof die andere niet doorhad dat ze met een Somalische vrouw zat te praten, want het was gewoon haar buurvrouw. Dat is dus niet een buitenlander, dat is, uh, dat is een, mijn buurvrouw. Dus je kunt uh, wel zeggen, deze vrouw zou gezegd hebben, pas op voor die buitenlanders, want die zijn niet te vertrouwen. Maar haar buurvrouw is ook een buitenlander, ja. maar dat is mijn buurvrouw. Ja. Ja. Dus dat is, uh, vind ik wel interessant. Uh, ja, en uiteindelijk het punt is uiteindelijk ook wel dat uh, dit is inderdaad een, een vragenlijst is. Ja. Uh, een enquête onder Europeanen. Uiteindelijk probeer je die informatie ook wel uh, te leggen naast de andere informatie die je probeert vast te krijgen, of, of op andere manieren, zoals experimenten, uh, kwalitatief onderzoek, waarbij dat je ook nagaat na inderdaad van hoe denken mensen over andere mensen, hoe, hoe solidair zijn mensen, hoe staan mensen tegenover de, de rechtsstaat, hoe zitten het met herverdeling met bepaalde groepen, waarbij dat je ook wel heel interessante experimenten bijvoorbeeld kunt doen. Je bent je bewust van de beperkingen, maar dat probeer je op andere manieren ook weer op te lossen. Natuurlijk. Ja, Mooi. Ja. Mooi. Ik zag volgens mij jouw vinger ook. Ja, uh, aan het begin ging het erover dat uh, jongeren niet progressiever worden. Uh, waarom is dat zo? Hoe zou je dat verklaren? Ja, toch die materiële. Die, ja, de onzekerheid. Waar ook uh, jongeren mee te maken hebben, en vooral materiële onzekerheid. Je hebt uh, te maken met, uh, met ja, de crisis op de woningmarkt. Uh, uh, Ton Wildhaag op de universiteit heeft het ook over, over artificial, Of over de universiteit zelf heeft het ook over artificial intelligence. Het feit dat er uh, bijvoorbeeld jobs uh, worden geoutsourced, uh, dat uh, computers uh, werk overnemen en eigenlijk tot alle, alle banen worden bedreigd. En uh, onzekerheid op verschillende domeinen uh, zorgt er toch wel voor dat, uh, ja, dat, dat, dat jongeren toch wat, uh, wat terugklappen op meer uh, ja, traditionele waarden. Ja. Dus de, de crisis die er zijn, zou dat een, een verklaring zijn? Of, of had je zelf andere ideeën erover? Of verbaasde je het vooral dat je denkt: ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat ze. Uh, nou ja, het klinkt logisch. Alleen volgens mij de theorie die eerst werd, werd ook in het gesprek werd benoemd: ja. van dat we gedacht dat materiële welvaart dus, ja. leidt tot meer progressief ja. denken, maar dat het misschien dus meer is de maat van onzekerheid. Is dat, is dat dan hoe de theorie uh, herzien ja. moet worden? Die, die, die de revolutie, die theorie van Ronald Ingart, die gaat terug op tot de uh, jaren zeventig en die is vrij dominant geweest in het onderzoek naar uh, waardeverandering. Maar uiteindelijk, met de verkiezing van Trump, heeft hij ook zijn eigen theorie pro wat proberen te, te, ja, te nuanceren. Omdat hij ook zag in de Verenigde Staten dat, uh, dat uh, ja, mensen gelijk Donald Trump, uh, rechtspopulisten, dat die ook verkozen worden. Terwijl dat je er uiteindelijk ook van kunt uitgaan dat uh, ook Amerika uh, materieel uh, beter af is. En ja. toch, is, toch zijn mensen zoals Donald Trump. Orban, uh, Marine Le Pen worden toch verkozen. Ja. Dus ja, het gaat ook over de, de, uh, ja, de ervaren onzekerheid. Niet enkel de objectieve onzekerheid van hoe, hoe goed doet de economie doet, maar ook hoe wordt die uiteindelijk ervaren. Uh, voelen mensen dat het, uh, dat het slechter gaat dan een jaar tevoren? Ja. Uh, ja, en ja, tegelijk, ik probeer ook maar over... weer een bruggetje te maken ja. naar al die instituties. We zien ook allerlei onderzoeken waaruit ieder jaar weer blijkt dat eigenlijk, ondanks alle krantenberichten, we het nog best een groot vertrouwen hebben in allerlei instituties, in de rechtbank, in de universiteit, in hoogleraren, ja. noem het maar op. Zie je dat ook weer terug in het onderzoek of juist niet? Well, uh, als het gaat over politiek vertrouwen zie je best wel veel fluctuatie. Dat, uh, als het gaat over politiek vertrouwen moet je ook voorzichtig zijn, want uh, op de lange termijn uh, zie je inderdaad wel dat het lichtjes daalt. Maar eigenlijk, van jaar tot jaar zie je vooral veel fluctuatie. Zeker uh, nu met de coronacrisis uh, wordt bijvoorbeeld geopperd dat uh, Nederland een laag vertrouwenssamenleving is. Ja. Een term waar dat ook veel kritiek op is gekomen, omdat... Uh, ja, Ten tijde van de coronacrisis was het vertrouwen ontzettend hoog. In april, uh, mei 2020, ja. toen de coronacrisis pas uh, uitbrak, was er ontzettend veel vertrouwen in de overheid. Maar het fluctueert eigenlijk ontzettend. Uh ja. Ik, ik stel die vraag ook altijd, uh, ik ga het vak binnenkort weer geven, vak over Europa. Ik stel de vraag altijd aan mijn studenten. Die vraag over vertrouwen, en dat is een, een, een vrij algemene vraag. Die, die vraag wordt meestal gevolgd door uh, hoeveel vertrouwen je hebt in je, in je regering, in je parlement, etcetera. En in een, Ik heb een internationale groep studenten. En daar variëren de antwoorden nogal. Hè? Maar in het algemeen is het zo dat, uh, dat ze erg veel vertrouwen hebben. En zeker ook in Europese instellingen. Soms nog meer dan in hun eigen nationale instellingen. Zeker in landen waar, hun nationale overheid, uh, waar het vertrouwen in de nationale overheid niet, uh, niet super hoog is. Dus als we het over Europa hebben, is het vertrouwen in Europa algemeen, in het algemeen vrij hoog. Hè? Men denkt ja. dat dat fluctueert ook wel. Maar in het algemeen is dat vrij hoog. En in veel gevallen zelfs hoger dan, dus in, de, dan in de lidstaten. Ja, Tim. Maar tegelijkertijd toont onderzoek ook aan dat, ja, vertrouwen, politiek vertrouwen, um, mensen weten niet altijd even goed wat dat er afspeelt in Europa. Dus het vertrouwen dat ze geven aan Europa is voor een deel ook een afspiegeling van het vertrouwen dat ze geven aan de eigen nationale overheid. Precies, dat hoeft niet altijd iets weer over Europa te zijn. Nee, zeggen. inderdaad. Dank. Andere vragen, opmerkingen? Oh, dat was gewoon even, even dat haar, je mag me ook wegsturen. Hoor. Ik ben altijd gewoon benieuwd, wat vond u van wat er is gezegd? Uh, interessant. Um, maar ik vraag me af, we uh, uh, hobbelen van crisis naar crisis in, uh, in Nederland. Yeah. Uh, en ik vraag me af wat, hoe dat neerslaat in zo'n uh, onderzoek. Ja, het interessante met dit onderzoek, uh, zoals ook al werd gezegd, is dat het elke negen jaar heeft, uh, of elke negen jaar heeft het plaats. Dus uh, de volgende dataverzameling over heel Europa heeft plaats in 2026. En de bedoeling is om ja. eigenlijk lange termijn verandering, sociale verandering te kunnen vaststellen. Maar juist met dus de je probeert crisis... eigenlijk een beetje los te komen van al die crisis en crisis ja. en... en... Ja, maar, maar dat is uiteindelijk een nadeel, want in sommige landen ja, uh, slaat die crisis gewoon sterker toe dan in andere landen. Maar tegelijkertijd met de coronacrisis hebben we de mogelijkheid gehad om uh, of Nederlandse respondenten nog eens een keertje te bevragen. Ook om na te gaan van ja, is het zo dat, uh, dat Nederlanders meer vertrouwen geven in de politiek politieke tijd van corona, terwijl dat andere meer fundamentele waarden, zoals religiositeit of ook politieke ideologie, dat die toch wel wat stabiel ja. blijven. En we, Mag toelichten. Nee, zien... ja, ja. Oh, dat was het. ja. Ja, we zien, we zien wel dat echt die, die fundamentele waarden, uh, waarvan dat eigenlijk wordt gedacht dat ze worden gesocialiseerd op jonge leeftijd en stabiel blijven eigenlijk tijdens de hele levensloop, zoals bijvoorbeeld politieke ideologie en religiositeit, ja. dat die toch ook wel vrij stabiel zijn gebleven tijdens de crisis. Ja. Terwijl dat politieke opvattingen voorkeuren, bijvoorbeeld over privacy, de corona-apps enzovoort, ja, dat is natuurlijk sterk veranderd en, en onder invloed van, uh, van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Dank. Aan deze kant. Ja. Ik had nog een vraagje over die, die beginkaart, zeg maar, van een soort basissegmentatie van de groepen die je hebt bestudeerd. Is, is zeg maar, kun je het nog eens duiden? Want ik, ik zag protestanten, katholieken, ik neem maar dat er toch ja. veel meer subgroepen zijn. Maar, misschien kunnen we even ja, uh, ja. ja, Of, of, of moet, moet ik daar al die andere groepen uit afleiden? Of worden die dan nog uh, uh, gespecificeerd daarin? Of, zo? of Is dit dan zeg maar, de basis? Ja, dit is, is eigenlijk de, de Culture Map of the World. Dit uh, is een, uh, een kaartje dat Ronald Ingehart en Christel zell uh, hebben opgesteld. Waarbij dat ze op basis van de World Value Study, niet van de European Value Survey alleen, maar ook van de World Value Study, toch wel proberen om, om landen te classificeren, te clusteren, om te kijken hoe, hoe staan ze in hun waarde. Dus je hebt op de, op de X-as, dus de, de horizontale as, heb je survival values, tegenover over self-expression values, wat gaat over, ja, in welke mate vinden bijvoorbeeld mensen materiële opvattingen belangrijk, tegenover over juist tolerantie, dus, dus uh, uh, self-expression values. Het gaat over tolerantie, inclusiviteit. En misschien ook even goed, uit welk ja. jaar komt dit kaartje? Dit is volgens mij van 1999. 99. het is 99, dus ook 90, eventjes ja. geleden, zou we ook weer veranderd kunnen zijn. Ja, ja, nee, uh, je ziet juist wel dat die landen best wel vrij, uh, ja, vrij goed blijven clusteren. Dus uh, twee jaar geleden, uh, op basis van de data van 2020, hebben Engelhard en uh, Weltsel die, uh, die kaartje geüpdate. En je ziet toch wel dat er een vrij grote uh, overeenkomst is tussen deze kaart en uh, die kaart van 2020. Mooi. En dat is uiteindelijk ook wel... Uh, ja, een beetje de crux van, uh, van onderzoek ja. Te veranderen wel een aantal zaken, maar het verandert gewoon heel traag. U, u wou nog iets zeggen en daarna gaan we weer naar Penny toe. Ja, ja ik, uh, ik begrijp dat ik tot 2026 moet wachten voordat. dat... Uh, ja. Ja. <laughs> uh, maar het, de, de crisissen die stapelen zich ja. uh, op op dit ja. moment. Ja. En uh, dat, dat doet ook iets met het vertrouwen in, uh, uh, in Den Haag. Ja. Uh, dus ik vroeg me af of dat, uh, maar misschien dat de bestuurskundige daar iets uh, over kan zouden. Ja, ja. is, is die aanname ook juist? Want je zou natuurlijk, je hebt zo'n fenomeen, dat noemen ze chronocentrisme. Hè? We denken altijd dat nu de wereld in brand ja. staat, dat nu van alles aan de hand is. En het was niet zo dat in 1983 we alleen maar in de krant lazen, nee. want het gaat de wereld goed. Klopt. Nee, toen waren er ook crisis. Uh, het is wel zo, denk ik, dat er nu wel veel tegelijkertijd plaatsvindt. Maar of dat nou permanent tot een dalend vertrouwen leidt, dat is nog maar de vraag. Hè. En juist ook om, wat, om, wat, uh, om de reden die Tim uh, aangeeft. Het is toch wel een vrij stabiele basis en je ziet fluctuaties. Dus, en onderlangs wordt er dan wel hè, wordt er een keer onderzoek gedaan en er komt dan uit uh, gedaald vertrouwen. En dan wordt meteen de conclusie getrokken dat dat een permanente verandering is. Dus daar zou ik wel voorzichtig over willen zijn. Ik denk dat juist... Wat misschien kenmerkend is voor de tijd, is dat er zoveel fluctuatie is. He, dat die, en dat op, op de trend misschien wel vrij, dat het vrij stabiel blijft, maar dat er veel fluctuatie is. Dus dat mensen heel snel uh, ja, bewegen van veel vertrouwen naar minder vertrouwen. En je ziet dat, ik denk dat dat vooral een, een trend is. En die zie je dus wat minder terug, denk ik, in jullie uh, value survey. Maar dat is als je iets meer granulair gaat kijken, he, misschien door de dagen of weken of maanden, nee. zou je dat wel meer zien. Maar daarom is het toch wel belangrijk om juist dat onderscheid te maken tussen enerzijds waarden die toch wel relatief stabiel zijn. En opvattingen, een politieke dus voorgekeer. Ja. We kunnen er na afloop uiteraard naar over doorpraten. Heel belangrijk, ook als jullie nog een wetenschapper willen helpen. Martijn heeft een hele belangrijke tas liggen. En die mag je niet vergeten, want die zit vol met diploma's. Inderdaad, voor ja, aankomende. Ja. Ik ga niet zeggen waar die liggen. Ja. ja, nee, dus als je Martijn ziet weglopen, zeg dan even Martijn, neem je tas mee. Want anders kunnen er zaterdag geen diploma's worden uitgereikt. Klopt. Wij zijn jullie zeer erkentelijk voor je toelichtingen. Jullie krijgen een hartelijk applaus. Tim, Martijn, dank jullie wel.